De kans is groot dat digitale transformatie ook bij jou op de agenda staat als ondernemer. Want elke ondernemer wil met zijn bedrijf meebewegen in de snel digitaliserende wereld om ons heen. Uh, en dat is nog knap lastig, want daar gaat best veel in mis. En daarover ga ik het hebben in deze video uh, uit de serie Book Stories die ik samen maak met uitgeverij Business Contact. Want in zijn nieuwste boek uit het Transformatiemoras beschrijft hij de vijf faalfactoren uh, waarop het misgaat bij veel organisaties.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 Ja, de ellende is, zelfs bij de bedrijven die het goed doen, en ik denk dat zij het goed doen, is er ook een bak aan, aan ellende. die mm -hmm. ja, Digitale transformatie is, is, is eigenlijk een totale organisatietransformatie. Ja. Maar het zijn wel organisaties, en daarom heb ik ze ook echt als voorbeeld gepakt, die echt de durf hebben om überhaupt die stappen te zetten. Mm -hmm. ja, want het, is, ja, het, het kost al heel wat tijd en moeite om uit dat moerasje zelf omhoog te, te wrikken. Ja. En daar zijn zij wel voorbeelden van. Ik word altijd bij dat uh, stenen prachtig voorbeeld. Maar het, uh, als het over digitale transformatie gaat, dan wordt er al heel snel AI uh, uh, zeg maar, geroepen. En in 9 van 10 gevallen is het gewoon, uh, is gewoon een, weet ik veel, een database met heel veel data. Ik heb een auto en daar zou ook AI in ja. zitten. Nou, uh, ik, ik merk er helemaal niks van. Het woordje wordt wel snel gebruikt, hè? Ja, het, is, het staat wel waanzinnig goed in, in de jaarverslagen. Ja. En, en dat is natuurlijk ook wel de, de, de wat cynische kijk die ik erop had en... en Tijdens het schrijven nog meer heb gekregen. Mm -hmm. Ja, er is ook heel veel ja, mooie taal. Maar als je dan, ik heb het ook als een van de vaalfactoren genoemd. Hè. Dus het, het staat heel goed in het jaarverslag. Maar wat ja. doe je nou eigenlijk? Ja. En ik vind wel zo'n steen online, dat is echt wel een, ja, ik ben daar geweest. Dat is sowieso altijd goed hè om te gaan kijken. Ja. Wat het verhaal is achter. Achter het jaarverslag. Ja, precies. Ja, en ik vond het wel fascinerend hoor. Ook wel beangstigend, zelfs wat dat betekent voor hoe we naar werk kijken, naar werkgelegenheid. Ja, ja en daar waren toch echt hele afdelingen vervangen door een aantal data. Ja, want zij hadden een soort van vijf fases waar ze ja. naartoe gingen. En als je dan inderdaad kijkt waar dat naartoe gaat uiteindelijk, dan is AI echt een, een instrument wat ook echt besluiten neemt. En wat, ja, uh, ja. Uh, ja dan, gaat, dan heb je het echt wel over digitale transformatie. Ja, het is natuurlijk fascinerend. Hè. Er zaten gewoon echt honderd mensen te bedenken wat, wat goede vaarroutes zouden zijn. Ja, ja en die hadden daar met, met tijden en, en die hadden daar heel lang op gestudeerd. En ja. die dachten dat te weten. Ja. ja, totdat daar een softwareprogramma overheen ging. En gewoon zei, ja, we verliezen gewoon elk jaar gewoon 10% van onze winst gaat op aan, aan, aan brandstofverlies. Ja, en ja en dan kun je heel veel geld. Ja, dat is heel veel geld. Ja. En dan kun je hoog en laag springen. En ja. dat hebben ze ook een tijd gedaan. Maar ja, dan, dan verandert er wel wat in ja. zo'n organisatie. Ja, ja geweldig. Ja, dat is, nou ja, geweldig. Tenzij het je baan is. Dan ja, dan, ja. Ja, dat is ja, dat is waar. Ik, ja, ik ben geen ik ben een technologie-optimist. Dus ja, dan ik het, ook, zeg ook, ja. ik al vrij snel geweldig. Omdat het inspireert mij op een of andere manier. Want ja, maar het vergt wel eens het basisvertrouwen dat de mens uh, zijn waarde behoudt. En toch? ja, nou ja, ik heb daar rondgelopen en het, uh, het was niet een bruisend kantoor zeg maar, dat was ja, nog voor ja. de covid. Ja. Je je je ziet daar veel, vooral veel mensen achter een beeldscherm. Ja. Uh, zitten. Dus het is natuurlijk wel heel interessant. Dus zelfs ook, voor, ja, wat is dan nog de ruimte voor creativiteit? Ja. Dus ik heb in het boek ook wel ergens zitten kijken naar wat de potentiële... Ik ben ook een optimist hoor, mm. uh, maar ik heb ook wel zitten kijken, ja, wat is zeker op korte en middellange termijn ook wel de, de schaduwzijde? Ja, precies. Want uh, je hebt vijf faalfactoren uh, ja. gedefinieerd in het boek. Hè? Laten we kijken of we ze alle vijf in het kort Goed? kunnen, kunnen ja? toelichten. De, de, de red queen effect, ja. om mee te beginnen. Ja. Waar komt die term vandaan? Ja, die komt uit, uh, uit het boek Alice in Wonderland. Ja. en we ook zelf verschrikkelijk... Uh,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 Dus en hoeveel zijn is dat, hoe, ik bedoel niet concreet het percentage misschien, maar zijn dat veel bedrijven die daar nog in zitten? Of? Ja, ja ik, ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar nee. gedaan, maar als ik het zou, zou, zou moeten, moeten schatten, zijn dat, dat 70-80%. procent. Ja, ja. ja, het gros. Ja, en daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen, want je, door, doordat je het optimaliseert, kan het ook sneller en beter. Maar dat is nog geen digitale transformatie. Nee, verre van. Het ja. grote nadeel is als je, je concurrent het overmorgen ook doet. Ja, dan moet je natuurlijk weer de volgende stap ja. zetten. En is er, is er nog een verschil wat dat betreft, te, even los van dit ene Red Queen uh, effect, maar ook als we zometeen de andere faalfactoren gaan behandelen, is er een onderscheid te maken tussen de wat kleinere bedrijven en de uh, grote? Want we hebben natuurlijk ook kijkers op CVD, hè? veel gewoon MKB, kleinere bedrijven. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook de grote corporates, de grote jongens. Is daar een verschil in aan te merken als het gaat om digitale transformatie? Ja, dat vind ik wel heel lastig. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld nu in, in de COVID heb ik ook wel weer ervaren dat het voor het MKB ook heel moeilijk is om die om die slag te maken ja kan kind of retail ja in de ja. retail bijvoorbeeld en dat is vaak ook helemaal prima uit te leggen waarom het moeilijk is ja. maar je zou verwachten een mkb kan makkelijk manoeuvreren zou je denken hè? ja maar die leidt vaak aan dezelfde wat we in de psychologie sociologie noemen dezelfde dominante logica hmm. dus het, het vaste geloof in in hoe je, je business moet doen ja. zo hebben we het al jaren gedaan nou is het ook heel lastig als jij even heel concreet een uh, een klein leuk restaurant hebt in, uh, in in in in een in een dorp ja wat moet je dan digitaal transformeren ja. Nou ja, we hebben het nu precies in die COVID gezien dat, uh, dat natuurlijk de winkels dicht moesten. Ja. Uh, en, en in ieder geval bij mij in Arnhem waren overal van die plakaten op de, op de winkelruiten van bestel bij ons. Hè? Mm. En dan komen we thuis bezorgen. Ja. Ja, en ik, ik doe dat dan omdat je die uh, retail een, een warm hart toedraagt. Ja. Maar het is een krim, want het komt ja. te laat. Het, je kunt het niet terugsturen. Dus nee. je denkt eigenlijk, ja, ik kan het net zo goed bij, bij een van die grote partijen bestellen. Ja. Maar tegelijkertijd... Als ik naar een, naar een MKB-bedrijf een mailtje stuur en ik, ik probeer dat vaak uit, verbaas ik me er toch elke keer weer over dat het in heel veel gevallen heel lang duurt voordat je wat hoort, of je hoort helemaal niks. Ja. Dus soms is de digitale optimalisatie is soms ook heel klein. Hè? Ja. Dus zorgen ja. dat gewoon die e-mail binnen drie uur beantwoord wordt. En het Red Queen-effect samenvattend, wat je eraan moet doen, zeg maar. Ik bedoel, wat, want dat is een faalfactor, zeg je. Ja. Maar hoe voorkomen we die, dat het een faalfactor uh, wordt, zeg maar? Nou ja, je voorkomt het door de, de partijen die het voorkomen, die houden voortdurend hun dominante logica uh, scherp. Mm. Dus ze, ze challenges elkaar voortdurend. Mm -hmm. Dus ik heb een paar bedrijven ontmoet die deden bijvoorbeeld één keer in de maand hun uh, bedenk je eigen uh, competitor, bedenk ja. je eigen disruptor. Ja. En dat kun je met je kleine bedrijven doen, met je grote. Dus je gaat, hè, je gaat ergens op de hei zitten en je denkt: joh, als we de morgen met alle middelen die er nu zijn, als we dit weer opnieuw zouden doen, hoe mm. zouden we het dan kunnen doen? Mm. En het gaat er niet eens zozeer om wat er dan uitkomt. Mm -hmm. Maar het is de gedachteoefening. Dat je mm -hmm. dus je eigen dominante logica onder de loep neemt en ja. ook de discussie stelt. En niet in een cirkeltje blijft lopen. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ik ben zelf ook ondernemer. En mm -hmm. de waan van, van, van de dag is vaak zo overheersend ja. dat, je, ja, dat je door blijft gaan met wat je deed. Ja, true. Tweede faalfactor is uh, pennywise pound foolish. Oftewel, is dat uh, als ik het samen wat te veel focus op, op tech, zeg maar? Is dat wat je net bedoelde? Ja. ja.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 Dus in plaats van dat we kijken van ja, wat is nou eigenlijk de vraag achter de vraag? En welk probleem wordt niet goed geadresseerd? Mm -hmm. nou, en welke middelen zouden we eventueel kunnen gebruiken om dat probleem op te lossen? Mm -hmm. Dat is heel fascinerend. Dus het, de drive van, van technologie van iets nieuws, is vaak ook wel leuk hè, om met iets nieuws bezig te zijn. Mm -hmm. Dan gaan we met z'n allen naar een blockchain congres en dan yeah. kletsen ze daarover. Yeah. En dan moet je er ook iets mee. Hè? Yeah. Het staat vaak ook leuk in je in je in je jaarverslag verslag. Yeah dus er gebeurt uh... maar tegelijkertijd en dat van de rollen eye open en je boek is van de het is natuurlijk steeds minder een differentiator, hè, technologie ja want op het moment dat er is heeft iemand anders het ook dus de... ja het kijk tenzij jij iets <tomt> bedenkt wat uniek is waar je een patent op hebt en zelfs ja. dan is dat na zoveel jaar is dat voorbij hè? Ja. Uh, maar we zien dat er wordt zoveel macht en en en en en, en kracht Wordt er geconcentreerd bij maar een hele kleine club techbedrijven, ja. de Googles en Apples van deze wereld. Ja, daar ga je, of de, de Bol of de Cool Blues, daar ga je niet, ga je niet tegenop. Nee. Dus het is ook wel heel geinig, al die bedrijven die ik bezocht heb, dat zijn vaak zelden bedrijven die heel erg voorop lopen in de adoptie van nieuwe technologie. Mm -hmm. Het zijn vaak bedrijven die al bestaande technologie loslaten op een onderbelicht probleem en dan wordt het interessant en dan wordt het interessant en ja. wordt het ook veel haalbaarder want dan kun je natuurlijk ook als als mkb bedrijf mm -hmm. je, je, kijk die technologie wordt ook steeds goedkoper. Ja. dus dan wordt het veel interessanter ja. dus je gaat eigenlijk veel dichter terug naar je naar je klant en eigenlijk naar de naar de vragen die die klant heeft die eigenlijk niet goed geadresseerd worden. Ja, precies. Laat duizend bloemen bloeien. Dat klinkt prachtig. Ja, maar het is ja. een vaalfactor. Ja, het Want? is ook een van mijn favoriete faalfactoren. <gacht> Ja, Vertel. nou ja het is natuurlijk ook wel het het dogma zoals we het de afgelopen jaren hebben gehoord. Hè. We moeten en ik heb daar zelf ook mijn steentje steentje aan bijgedragen. Hè. Je moet het met elkaar doen. Je moet het bottom up doen. Ja, ja, je ja, moet ja. samen innoveren en ideeën bedenken. Ja. Nou, daar deels zit daar natuurlijk wel heel veel waarde in. Uh -huh. Maar zeker als je kijkt naar digitalisering, wat ook een, natuurlijk een enorm strategische impact heeft op een organisatie. Ja, leidt het in heel, veel, in heel veel gevallen tot heel veel ongelukken. Het is ook wel grappig, het is ook maar vaak... Maar zeg je, zeg je nou minder luisteren naar de werkvloer? Is dat wat je zegt? Of ja, er... ja, minder luisteren naar de werkvloer. Dat klinkt heel autoritair. Ja, het is ook, maar dat is ook. Dat is heel fascinerend om te zien. Ook ja. die, die echt succesvolle voorbeelden. Daar, dat zijn eigenlijk allemaal organisaties met heel sterk uh, directief vaak ook leiderschap. Hmm. Dus, nou ja, Apple is daar een voorbeeld. Hè? Weile Steve Jobs uh, ja, ja, ja. was daar een enorm voorbeeld van. Ja, ja. Hè? Dus die, die, die, die nou, zorgde dat mensen allerlei kennis konden delen, maar nou, hij besloot. Hè? Ja. Was er was ook geen tegenspraak. Ja. Dat klopt ook wel, want we leven in zo'n snelle wereld. Je hebt ook helemaal geen tijd om, om van alles te proberen. Nou, wat ik ook wel in mijn onderzoek en in mijn gesprekken heb ervaren, is dat er, op het leiderschapsniveau dat er vaak heel weinig visie is op het, op het stuk van die digitale transformatie. En dus zeg je dan maar, oké, okay, laten we maar naar iedereen luisteren, kom maar op met de ideeën. Ja, dat is vaak een, en dat wordt natuurlijk allemaal niet zo uitgesproken. Hè? Uh -huh. dus het wordt natuurlijk omkleed met, nou, met dat aureool van we doen het met elkaar. Uh -huh. Nou, dan gaan natuurlijk allerlei mensen aan de slag, dat zie je ook. Het, dat beetje gemiddelde, middelgrote, grote organisatie barst werken waaruit ze voegen als het uh -huh. gaat om digitale initiatieven. Uh -huh. Nou, die komen best wel tot een bepaald niveau. Maar ja, dan is het budget op of uh, is er toch uh, iemand nodig die een beslissing maakt. Ja, en dan zie je heel veel van die van die prachtige bloemen zie je weer verwelken. <lacht> en dan begint het weer opnieuw. Uh, conclusie: wat betreft deze vaalfactor. Nou, de conclusie is dat wat we al langer roepen, uh, maar moet nu echt gaan gebeuren. En dat is ook dat directies en raden van bestuur dat die ook echt technologie, digitalisering, ook echt in hun portefeuille opnemen. Mm. Niet meer wegdelegeren naar de afdeling ICT of naar een goedwillende projectleider. Mm. Maar ik denk in deze tijd, je kunt er bijna niet meer spreken van een, van een digitale strategie. Nee. Staan een digitale afdeling, nee. Nee, je hebt een strategie in, in dit digitale tijdperk. Ja. Ja. Maar hoe vaak ik toch nog ergens kom en dan wordt rondgeleid, en dan wordt ergens de deur open gedaan op een willekeurige verdieping Zo van dit, hier gebeurde hier is de digitale afdeling <laughs> ja. nou, dan staan, dan kijken de mensen verschrikt op nou, en dan gaan we weer verder het rest van het bedrijf bekijken ja ja, ja. ja we doen er nu lachend om ja. dat is natuurlijk als u erover nadenkt is het is het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 Nee. Maar als je dan kijkt naar de organisatiestructuren, die zijn nog precies hetzelfde als 30, 40 jaar geleden. Mm -hmm. Met een vergadering op maandagochtend, iedereen in een kolom, uh, juist geen kennis delen, want hè, dat, dat helpt je carrière niet. Nee. Nou, dat is precies wat ik met die faalfactor bedoel. Oké, okay, dus wat je zegt is, digitale transformatie betekent de facto dat de organisatie als een jacco verandert. Dus. Ja, überhaupt vind ik digitale transformatie een lastige term, ook al is dat hè, de, ja. de kern van het boek, want het is, het is totale transformatie ja. van je organisatie. Ja. En dat zijn ook weer de succesvolle voorbeelden. Die hebben dat, dat digitaal eigenlijk deels losgelaten. Hmm. Dat is veel meer een instrument. Maar die hebben gekeken, ja, hoe moet deze organisatie er nu uitzien? Als we hem nu opnieuw zouden opbouwen, hoe zou die er dan uitzien? Het is practice what you preach eigenlijk wat je hier zegt. Ja, en dat is natuurlijk altijd waar geweest. Hè? Maar dat is nu nog meer waar. Omdat ja, we leven ook in een volledig transparant tijdperk. Yeah. Dus ja, als je dat, dat zegt, moet je dat ook moet je dat ook waarmaken want je wordt onmiddellijk gekiel haald door je medewerkers of je klanten als het niet gebeurt. Ja. Dus het vraagt enorm veel van, van, van leiderschap. Faalfactor 5 bad karma. Ja. Is dat een faalfactor of is dat gewoon lekker uit? dan kom je bij, bij dat, bij die term? Ja, ik, er zit nog iets achter hè, Dat we dat we ons te veel richten op de klant en ons eigenlijk op veel meer op het netwerk zouden moeten zouden ja. moeten richten. Ja.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 Precies, daar kwam ja. mijn bedkamer vandaan. Ja, ja. Ja, ja. Um, het, het, richting de afronding. Uh, te, drie zaken die ik nog uit het boek uh, uh, wilde vragen aan jou. Eén is, wat, wat zijn je belangrijkste tips als het gaat om leiderschap? En leiderschap bedoel ik dan niet alleen voor de grote corporates en de raad van besturen. Maar ook, ik ben gewoon uh, directeur-eigenaar van een, van een bedrijf van 20, 30 man. Uh, wat zijn de belangrijkste dingen waar ik op moet letten uh, als, ik, als ik dit boek heb gelezen? Ja, ik zou er, ik zou er drie dingen uithalen. Ik zou het echt tijd maken, ook al is het maar één dag in de maand om naar je eigen dominante logica te kijken. Ja. Dus wat houdt me nou eigenlijk vast? Wat voor, een, wat voor een belief system heb ik wat eigenlijk de vernieuwing uh, uh, tegenstaat? Ja. Twee is, dus we weten, nieuwe doorbraakinnovaties komen nooit uit de branche zelf of zelden uit de branche zelf. Dus omring je met mensen uit andere branches die kritisch naar jouw business kunnen kijken. Ja. En ten derde, het is eigenlijk, gaat eigenlijk nooit echt om nieuwe technologie. Maar het gaat om toepassen van al bestaande technologie om een onderbelicht probleem op te lossen. Ja, en wat is nou jouw onderbelicht probleem in jouw branche? Er was een tijd dat iedereen speedbootje wilde zijn en zo. Maar jij zegt vergeet die olietanker niet. Want dat is uiteindelijk wel het, het vlaggenschip waar je het mee doet. Ja en we zien nu ook dat hè, we hebben natuurlijk allerlei branches gehad. We hebben het in de elektrische auto uh, hebben we het gehad. We hebben het op verschillende plekken gehad waarbij toen nog nieuwe bedrijven speedboot aan de slag gingen. Ja. Eh, en er werd gezegd ja die, die oude, oude bedrijven hebben het allemaal niet begrepen. Nou, in heel veel gevallen zijn die bedrijven nu met miljoenen of soms ja. zelfs miljarden bezig om, ja. om met een inhaalslag. Ja. En dat is natuurlijk ook logisch, want die hebben de productiecapaciteit, die hebben een, een, een merkbekendheid, die ja. hebben vaak een distributienetwerk. Uh -huh. Dus vlak zeker de olietankers niet uit. Uh, al kunnen die natuurlijk heel veel leren van de van die speedboten. Uh, en, en tot slot, blijft de mens de zwakste schakel? Ja, nog heel lang wel. Kijk, voordat alle bedrijven zo worden, Astena online. Mm -hmm. daar, gaat nog heel wat tijd, uh, daar gaat nog heel wat tijd overheen. Mm. Uh, weet je, uiteindelijk het wordt een gedeelte ook echt bepaald door, door de onverwachte ontmoeting, door de creativiteit, ja. door juist wat het algoritme niet kan bedenken. Dus. Straks worden wij als consument ook weer verrast door iets waarvan wij weten dat het niet door een algoritme bedacht is. Mm -hmm. Ja, precies. Het ja, ja. hey, is, is echt lekker simpel. Het is door een mens bedacht. Nou ja, ja. Wij gaan, wij gaan, dat gebeurt nu al, maar wij gaan natuurlijk steeds meer een, een premium betalen om menselijk contact te hebben. Ja, precies. Ja. Spannende tijden. Menno, dankjewel voor deze toelichting. En heel veel Top. succes verder met... Mag je het podium weer op straks? Oh hè, met je boek. man, jongen, ik heb er zo zin in. Ja, Can imagine? Ik wens je heel veel plezier. <laughs> dankjewel, bij. jongen. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een aflevering uit deze serie Boekstories... die ik maak samen met uh, Business Contact. Wil je er meer zien, blijf dan even hangen over een paar seconden, twee andere video's uit deze serie. Voor nu, dankjewel. Hoi.